Live video, deepfakes en AI, de videotrends voor 2022. Live video zal naar verwachting nog meer gaan groeien. We kennen allemaal de livestreams op YouTube, LinkedIn en Facebook. Ik denk dat je ook telkens meer real-time kopen en verkopen zult zien. Dus tijdens een livestream op de koopknop drukken. Wat we ook telkens meer gaan zien zijn één op één video's. Dus in plaats van een filmpje plaatsen en die aan zoveel mogelijk mensen laten zien, een video maken voor één persoon of een kleine groep. Je ziet het nu bijvoorbeeld al bij autoverkopers. Stel je hebt een auto gekocht en hij is binnen, dat de autoverkoper even snel een filmpje maakt en zegt hey je nieuwe auto is binnen en die even snel je stuurt via WhatsApp. En dat brengt me bij de do-it-yourself-video's, oftewel de filmpjes die je zelf bijvoorbeeld gewoon met een telefoon maakt. En daar heb je echt niet de nieuwste camera of de grootste, beste accessoires voor nodig. Cassius Rayner is een bekende Britse smartphone-filmmaker en hij filmt nog met regelmaat met zijn iPhone 6. Handige apps op je telefoon en tablet kunnen helpen met het filmen en het editen. En ik denk dat we telkens meer AI-gebruik zullen zien in video-apps. En nu we het toch over AI hebben, de deepfake technologie is razendsnel aan het ontwikkelen. En zal nog meer gebruikt worden in social media, memes en hoogstwaarschijnlijk ook in nieuws en politiek. Een andere vorm die we in 2022 veel zullen zien is 360 graden content. Vooral bij bepaalde plekken of ervaringen, zoals deze achtbaanritjes van de Efteling, kan 360 graden veel toevoegen. Ik denk dat we met z'n allen nog lang niet uitgedanst zijn. En dus zullen we waarschijnlijk in 2022 ook nog veel meer reels, TikToks, korte verticale filmpjes, vaak met muziek, waarin elke keer een nieuwe challenge wordt uitgevonden. Nou, ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw verwachtingen voor videotrends voor 2022. Laat er zeker een reactie achter en tot ziens in de volgende video.